Ik ben Monique van de Stichting Wenseloos en verzend van Landgraaf. Je komt van Landgraaf en, en ja, dan is het natuurlijk toch eigenlijk de logische vraag: die zult je ook wel verwacht hebben. Wenseloos, wat is dat? De Wenseloos is een wensambulance en verdoont, uh, wensen vervullen voor ernstig zieken, chronisch zieken en minder valide mensen. En dat kent bijvoorbeeld van hoe een hospice nog een keertje naar huis zit om een boterham met pindakaas te eten, nog een voetbalwedstrijd, nog een verjaardag, nog een dierentuin. Nog eens een keertje de zee, voelen en proeven, dat kent heel ja, verschillend zijn. Van een hele kleine, eenvoudige wens tot een iets grotere wens, bijvoorbeeld een Adel, um, John Mayer. We hebben verschillende mensen. We proberen eigenlijk alles te bieden wat mogelijk is. En um, ja, dat kent zo gek mogelijk niet zin voor. We zijn voor hebben een zijn heer gehad met een, een parachutesprong. En dat is eigenlijk als grapje begonnen. En uiteindelijk heeft de meneer toch die parachutesprong gemaakt. Ja. En dat vond er helemaal het einde. Ja, ja. hier staat hier nu vandaag op deze dag prima. Want nu kent je, je natuurlijk prachtig ja, naar de buitenwereld presenteren. Hè? Zit er ook nog een ander doel achter van, we wet komen er nog het vrijwilligersby? Dat kent altijd. Er zijn altijd vrijwilligers welkom. En uh, die kennen ook via onze website, kennen ze zich inschrijven en zo kunt het ook met de wens aanvragen. Ik zeg altijd, voor bij Facebook, op Facebook zien ze precies wat voor doen. En zo kunnen ze ons gebied liken en verbreden. En het kost niks en voor ons is dat dus heel fijn. Ja. Heel dankbaar werk. Ja, heel dankbaar werk. Ja, ja. Heel fijn om te doen.